Het is vandaag, nou, leuk dat je kijkt naar deze week toe. Doe vast een duimpje omhoog en abonneer op het kanaal. Zou je vast denken, Tessa, waarom leg je zo op de pony? Nou, het is heel mooi weer. En wat betekent heel mooi weer? Het is heel warm, de zon schijnt. En dan heb je niet zo heel veel zin om echt te rijden. Dus dan ga je maar zomaar samen rijden. Alleen, eh, dat was ik van plan, dus ik heb mijn cap gepakt. Toen dacht ik van, het ligt zo eigenlijk wel lekker. Daarna gingen Elisa en ik me koetsen, dus toen was ik zo bezig. Toen ben ik ook zo en ook geprobeerd om onder haar buik te doen. En Elisa bleef me wel tijd bij staan en ik heb een cap voor het fijn zo ga ik even een stukje rijden en daarna zonder zadel. Nee, het is nu vooral heel erg warm. Kim is er ook bijgekomen jongens. Maar ik heb wel alles citronella. Oh, hi. Ze heeft alles citronella. Ik ja. weet niet wat dat dan betekent, maar dat ik heeft ze. Ik heb een citronella, ik heb een shampoo citronella ik heb ook wel wat citronella. Ik heb... Kortom, ze stinkt naar citroen. Dat is zeg maar de vertaling. Inmiddels zijn we klaar met poetsen. Het is zulk mooi weer dat het heel langzaam gaat. En ik ook allemaal dingen te verzinnen heb die ik dan tussendoor nog ga doen. Ja, weet jou. Dus inmiddels ben ik dus wel klaar met poetsen en zadelen. Dus ik ga mijn kip opzetten en dan gaan we naar de buitenbak. En dan zien we Kim daar wel. En Tess is er volgens mij al. Dan gaan we lekker rijden met dat prachtige weer. De dames hebben bedacht dat ze samen op corona gaan. Dus uh, nou, dan worden hier gehezen, zo, dat is één. Dan moet die ander er nog op. Zo, een beetje. en dan um, niet zo zuren. Net ging het ook goed, Eén, twee. Duurt lang. trekken, gewoon door duwen, Tess, niet zo raar doen. Veroni denkt ook, dat ben je in godsnaam aan het doen. Juist, heel goed. Dus daar zitten ze en ik moest een foto maken, dus dat ga ik even doen. Ze is toch ook het allerbraafste paard van Nederland, hè? Jut en Jul willen samen erop. Oké, okay, dat mag ook. Echt, ze is de aller, aller, aller, hoor, jongens. Wat is ze toch braaf. En wat vinden die meiden het leuk? Bye. Kwebbel de kwebbel de Hallo, we hebben vandaag een trailer tour. Dit was onze trailer tour. Nou, nee, het is vandaag zondag. En we zijn lekker de paardjes aan het doen. Alleen moeten nog heel even wachten. Totdat we naar buiten toe mogen. We hebben ze om half opgeschreven. Ja, we zijn hier heel vroeg. Het is dus nu 5 over tien, ochtends. We horen vogeltjes fluiten, het is lekker weer. We zitten lekker warm. Ja, ik vind het wel heel erg leuk. En dit gaan we heel vakantie lang doen. Dus. Dat moment dat je de auto uitstapt en je realiseert je vandaag niet eens je haar gekompt hebt. Maandag dus. Hier is ze dan. Wat ga je doen? Ik ga in de les op Pinky. Yay, Yay. Pinky knabberd. Kans bij Bingo een tijdje geleden. Had ik een les gewonnen. En die wou ik heel graag besteden. En uh, nou, hoe, hoe je dat wil doen. Ze kletst gewoon, ze, ze klets gewoon een heel eind. Ze blijft maar kletsen. Waar het op neerkomt bij de bingo heeft ze een voucher gewonnen of een cadeaukaart of hoe je het noemen wil. En dan mag ze in de manege les op een pony. En dat is dus ik knapper geworden. Ja. Nou, um, ik, mee. ik ga zo filmen. Ik ga eerst nog eventjes zoipakken. Doei. Wat ga je doen? Dat mag. Nou, zo lang zal Tonnie zijn. Dat is mijn maat. Dat denk ik wel, ja. Dat is, dit is echt overdreven, Tess. Nee, dat, zijn, dat is mijn maat. Alsof Pink er vandoor gaat. Serieus? Bees is niet. Wat zou het dagje? Hè? Ja, ik ga je niet helpen. Echt niet. Ik kom niet eens in de buurt. Je zal wel moeten. En hoe zit het is? Het zit niet zo lekker. Waarom niet? Het is niet bij je zet. Ach, Gossie. Wat doet ze nou toch, Bink, hè? Ach, oh, -e kind, toch? Nou, hobbelen. Bink heeft er ook echt zin in. Oh, Bink, Bink is wel groter dan Bel. Je zit minder laag met je benen. Uh, nee. Ja, het is heel erg leuk, alleen in geloof is het toch wel een beetje lastig. Dat had ik niet verwacht. Maar het ging wel goed, toch? Of niet? Ja. Zeg je? We moeten graven. We moeten graven. Nou, uiteindelijk ging het niet van... ook oh, heel goed. Maar, ja, we moeten zoveel gapen. graven. Ik vind het niet Is dat vind het niet losgemaken. Het een beetje Wacht wacht even tot ding die dan weg is. Zo, lekker zonnetje dinsdagochtend. En, oeh, moet ietsjes over. Ik kan niet eens uh, filmen meer jongens. Dinsdagochtend en het is voorjaarsvakantie. En zowel Kim, Tessa, oh dat is Peter. Wacht, hoor. Tessa, Kim als ik hebben besloten, we gaan de hele vakantievideo's opnemen voor jullie. Zowel voor het kanaal van Kim. Kims Paardenwereld als er voor ons vandaag staat op het menu Balkenstraat. Dus als je die wil zien, die komt op Kim's kanaal. Serieus, geen idee wat ze aan het doen is. Maar ze is op dit moment de uh, Spuitbus met troep uh, gewoon in niets aan het vernevelen. Kost geld, maar maakt niet uit blijkbaar. Ja. Wat bent u aan het doen, mevrouw? Ja. Dat zie ik, maar wat doe je? Nee, Christine, <lacht> je dochter is niet helemaal lekker. Zonder van het geld. Ik kan dan van dan dan dan even zo'n beetje. Oh, oké. Okay. Ze dus betaalt zelf, jongens. Dat is nog veel beter. En in de volgende box vinden wij: Tadaa! Bellekind met: Postessaatje. Wat ben je aan het doen? Ja, poetsen. Met een dekop. op. Nou, ik ben nu bezig met de start- en de mannen. En last but not least: Daar is Elisa. En die is even Vron aan het poetsen. Oh. Oké. Okay. En die is even Verona aanpoetsen, Zodat ik je voor jullie kan filmen. Het is toch fijn vakantie. Er zijn alle kindjes daar. Ideaal. Zo, dames zitten op de ponies. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar. Wat is er aan de hand? Nou, het zadel ligt niet goed. Het zadel moet goed gelegd worden. Nou, we gaan eens even kijken naar het balkenparcours van Kim. Goed, Kim heeft van alles gemaakt, dus we hebben hier een kruisje, hier een vierkantje, daar liggen, ik zal even inzoomen. Daar liggen dus drie balken en dan hebben we daar nog op het lijntje iets met balken. Daar en helemaal achterin is even iemand anders nu mee bezig, maar daar gaan we ook wat doen blijkbaar. Goed, ze gaan losrijden en uh, wat ze verder gaan doen zien jullie op Kim's kanaal. Even losrijden. We zijn net klaar met video opnemen. En Rebecca die is nog even aan het rijden. <laughs> Een set. We hebben vanavond ook iets heel leuks. We hebben bingo met uh, Kim en oh, Rebecca, dat is mijn moeder. Die gaan balletjes draaien en omroepen. En dan gaan wij en dan Elisa en ik en nog een paar vriendinnen van mij. Die uh, gaan we proberen bingo te roepen. En dan hopelijk winnen we dan iets leuks. Oh ja, jij bent ze gewoon allemaal. Sorry, je hebt wel heen je oren erop. Uh, een beetje heen je oren erbij. De oren van Heia? <laughs> nou, dat heb ik ook op de video. Prachtig. Je is sneller dan ik de camera heb. maar lekker gereden. En nog even lekker los. Want het is heel erg warm. Zoals ik heb gewoon korte mouwtjes aan. Dus uh, moeilijk droog te stappen. Ik geef niet een vlekken rollen, is ook lekker. Donderdag vandaag, en gisteren was het prachtig weer. Mocht ik met een t-shirtje buiten rijden. En nu heb ik het gewoon echt koud. Dus ik heb gewoon weer mijn uh, oorwarm ding op. Ik zijn video's aan het opnemen, best wel veel. Vandaag eentje voor Kim. En morgen komt het equivalent. Ja, kennen jullie dat woord? Komt daarvan. Uh, gaan we voor ons opnemen, voor het paarden. Uh, dus dat wordt een grappige serie. Ja, nou ja, serie. Vier afleveringen: twee bij Kim en twee bij ons. Dus die kunnen jullie binnenkort zien. En dan liggen er dit soort spullen allemaal op tafel. Die cap, die cap is niet van ons. Deze cap zijn wel van ons. Kim heeft een heel opschrijfboekje, kijk. En daarin. Doet ze echt helemaal keurig? Oh, als je dicht. Even kijken, zo. Dan wordt het echt uitgeschreven allemaal. Zie je? Een keurig boekje. Ik ga niet laten zien wat ze uitgeschreven heeft, want dan weten jullie al wat voor video's we gaan maken. En dat moet wel een beetje een verrassing blijven. Ja. Onze Kim is met stomheid geslagen. We hebben wel een lekker productief weekje zo. We hebben een vakantie, maar zo voelt het niet. Want het is alleen maar uh, video's opnemen, uh, werken, editen. Video's opnemen, werken, editen. Oh, je krijgt ook nog eten van me. En ik, ja, dat is waar. Ik krijg, ik krijg ook nog een half uurtje pauze om te eten. Ja. Oh. Dus uiteindelijk uh, gaan we s ochtends om 9 uur naar stal. We eten rond 12 uur half 1. Dan gaat. Kim bij ons inpakken? Want We hebben nog een webshop. Beter batterij. Heb je batterijen nodig? Moet je bij een batterij zijn. Ja, ja. Kim pakt ze dan in. Soms. Ja. En dan ga ik editen en andere hartverpaarde dingen doen en dan is ze rond half vijf klaar. Oh, moet wel in wil blijven. En dan mag ze dus naar huis toe om verder te editen, omdat ik er dan s'ochtends om negen uur gewoon weer kom halen. En zo ziet onze hele week er al uit. Ja, en dan maandag uh, we weer lekker naar school. Precies. Maar dan hebben we wel heel veel video's. Dat en dan kunnen we daar weer een tijdje mee doen. Ja. Mijn moeder heeft het al gezegd, maar ik wil het ook zeggen. Dus. Ik, ben nu, ik heb net gereden, ik ben nu zo'n zou aan het rijden. Om het lekker uit te stappen, zweten en zweet te, uh, te doen. En... Ga maar gewoon verder nu. En het van heerlijk warm weer. zijn we gewoon weer over naar koud weer, wat normaal is voor 1 maart, maar toch is het jammer dat we het zonder dat prachtige weer moeten doen. Paardjes naar verlos hier ben je en ik zou even naar Verona lopen. En hier is Verontje, even lekker los. En dan gaat Tessen in de springles, alles hangt al klaar. Hallo, is lekker. Ze lag net, ze was net haar schoonheidsslaapje aan het houden. Of ze wist wat er ging komen. Weet je, je schoonheidsslaapje aan het houden? Ja, ja. Maar ja, ik zag dat Naomi al bezig was in de les, dus uh, zo meteen met Timmy aan de beurt. Ja. Maar Naomi is toch meestal. Ja. Nou, dat weet ik niet, maar nu is ze voor je. Met hobbel, met kruisjes En dan zijn we naar steltjes gegaan En ook steeds hoger En we hebben parkourjes gedaan Het ging echt heel, heel, heel goed Nou, ik heb vandaag met Henja weer springles En uh, ik heb er wel heel erg veel zin in Het is heel lang geleden dat ik heb gesprongen met Henja Ik zal wel weer even moeten inkomen waarschijnlijk Dat heb ik altijd, als ik even niet gesprongen heb En nu heb ik uh, een tijdje niet op Henja gesprongen Dus dat zal wel hetzelfde zijn Maar uh, ik heb er wel heel veel zin in springles gehad en dat ging echt heel goed. Uh, normaal moet ik, dat heb ik volgens mij al gezegd, moet ik altijd even inkomen en dat was vandaag eigenlijk helemaal niet. En Lekker uh, gesprongen. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Doe een duimpje omhoog en abonneer op het kanaal. En als je toch bezig bent, kijk dan nog gelijk op het belletje. Veel belletje, heel fijn. Ja. Tot morgen, doei!